Met een volledig onbekende strategie binnenkomen bij beslissers. In deze video ga ik je leren hoe het werkt en hoe eenvoudig het is. Jij hebt een uniek aanbod waar je je klanten fantastisch mee helpt. Alleen, hoe bereik je er nieuwe klanten voor? Als uh, ouderwetse manieren van marketing en acquisitie uh, niet meer werken en ook veel te veel tijd kosten. Nou, ook al ben je nog zo goed in sales en is je product of dienst nog zo goed... Je moet stevig in je schoenen staan om te acquireren als het resultaat is dat deuren voor je gesloten blijven. En je kunt het je ook niet veroorloven om geen acquisitie te doen. Je wil je targets voor dit jaar halen om je omzet te maken. Nou, het goede nieuws is dat je in deze tijd nog steeds aan tafel kunt komen bij beslissers die jou nu nog niet kennen. En het kan zelfs in een ochtend per week maar je mist daarvoor alleen iets in je salesproces, waardoor je nu niet binnenkomt. Een heel gerichte strategie en ik ga je daar zo meteen wat ideeën over geven. Nou, mijn naam is Noortje Jamaat en ik ben oprichter van Verdienen met Video. En ik help andere ondernemers, maar ook verkopers om binnen te komen bij beslissers met heel strategische video's. En mijn klanten behalen echt fantastische resultaten. Een klant van mij heeft binnen vier maanden meer dan een ton omzet binnengehaald aan koude leads. Dus mensen die nog nooit van haar hadden gezien of gehoord, en die in één of twee gesprekken ja zeiden. Dus bedenk eens voor jezelf hoe dat voor jou zou zijn. Nou goed, wat heb je daarvoor nodig? Maar een paar dingen. Uh, natuurlijk heb je video nodig. En heel veel bedrijven die laten een prachtige bedrijfsfilm maken. Maar zoals de naam al aangeeft, de video gaat over het bedrijf. Maar een goede video die gaat niet over jouw bedrijf, ook niet over jouw product of over jouw dienst. Een goede video gaat over jouw klant. En hij is maar in één ding geïnteresseerd en dat is wat heb ik eraan. En ik hoor je denken, hoe maak ik dat dan het beste duidelijk in mijn video? Nou, dat is heel eenvoudig. Je vertelt wat je ziet misgaan bij klanten en hoe jij dit kunt helpen. ...om dat probleem op te lossen. Dus je geeft iets waardoor ze anders gaan denken over hun situatie... ...en je zet ze echt aan het denken. En er vindt dus een conversie plaats, nog voordat je verkoopgesprek heeft plaatsgevonden. Dus mensen zijn al helemaal verkocht op jou, nog voordat je in gesprek gaat. En de allerbeste manier om duidelijk te maken wat nieuwe klanten aan jouw product of dienst hebben... ...is om je tevreden klanten erover te laten vertellen... En dat geeft heel veel vertrouwen als andere soortgelijke klanten over de resultaten vertellen. Nou, als je een goede video hebt, dan hoef je minder voorwerk te doen. En kun je meer tijd besteden aan het verkopen zelf. En jij hoeft er alleen voor te zorgen dat nieuwe klanten... Met grote potentie jouw video zien. En dan heb je een manier om in gesprek te komen. En in het gesprek ga je de klant binnenhalen. En tussen het eerste contact en het daadwerkelijke gesprek zitten ja, drie cruciale video's. Die het grote verschil voor je gaan maken. Uh, waaronder een persoonlijke videoboodschap. Uh, en je kunt het zien als een campagne. Waar je klanten triggert. En laat zien welke. Manier, ...op welke manier je van waarde kunt zijn. En misschien denk je van, nou het klinkt allemaal wel interessant... ...maar kost dit niet heel veel tijd. Nou, wat ik voor jou wil is dat het heel eenvoudig wordt om nieuwe klanten te krijgen. En om het eenvoudig te houden is dat je het wilt herhalen. En een goede evergreen video geeft je leverage. Je hoeft de video maar één keer te maken en tien, honderd, duizenden mensen kunnen jouw video zien. Nou, ik gun jou ook zo'n uh, moderne aanpak, passend bij jouw bedrijf, maar ook een aanpak waarmee je dus de beste klanten gaat binnenhalen voor zolang als uh, je bedrijf bestaat. Nou, als dit interessant voor je is, geef je dan op voor een uh, vrijblijvend en persoonlijk strategiegesprek met mij. En daarin laat ik je heel graag zien uh, ja, waar de bottleneck zit in jouw marketing en salesproces. En je krijgt dan ook het bewezen script voor zo'n uh, eerste wervende video ik spreek je graag.